In deze video vertel ik over de fases van een online les in Microsoft Teams en dit is deel 4, kennis verwerken en het werken aan opdrachten. Wanneer je je instructie hebt gegeven is het van belang dat de studenten aan de slag gaan met de kennis die ze moeten opdoen. Laat dat actief verwerken en gebruik daarvoor bijvoorbeeld de opdrachtenfunctie, het klasnotitieblok of een mogelijkheid om in breakout rooms te werken. Ook is het van belang dat je de leerstof in de tijd spreidt en ook de oefening daarmee en dat je ondersteunt bij moeilijke opdrachten en die ondersteuning langzaam afbouwt. Wanneer we kijken naar de opdrachtenfunctie in Microsoft Teams, dan is dat iets waar ik al veel video's over heb gemaakt, dus ik verwijs daarvoor naar de uh, video's die daarvoor in het kanaal staan. Uh, maar in de opdrachtenfunctie is het in ieder geval mogelijk om, een, uh, om studenten zelf werk te laten inleveren, wat ook alleen zij kunnen zien. Jij kunt daar daarin zien wie uh, de opdracht heeft bekeken en wie hem heeft ingeleverd. En je kunt ook feedback hierin geven. Daarover volgt een andere video. Waar ik langer bij wil stilstaan is de mogelijkheden van het klasnotitieblok in Teams, omdat ik denk dat dat een onontgonnen gebied is voor heel veel mensen waar heel veel mogelijkheden in zitten, juist om ook uh, de verwerking van leerstof en ook het samenwerken te bevorderen. Ik zal daar het een en ander nu over laten zien. Het klasnotitieblok in Microsoft Teams vind je in Teams bovenaan bij het tabblad Klas Notebook. Dit is een OneNote bestand dat gekoppeld is aan dit team en Iedere student heeft daarin zijn eigen stukje. De standaardpagina wordt eerst geopend en wanneer je op dit vinkje klikt, dan wordt de inhoud uitgeklapt. Je ziet dat er een sectie is waar alleen docenten in, uh, zaken in kunnen zetten. Je hebt de zogenaamde collaboration space, oftewel samenwerkingsruimte waar iedereen zaken in kan aanpassen en de inhoudsbibliotheek is vooral bedoeld om je eigen leerstof uh, uh, mooi te ordenen en uh, te tonen aan de studenten zonder dat ze daar iets in kunnen bewerken. Wanneer je in zo'n inhoudsbibliotheek bijvoorbeeld per week een sectie maakt, dan kun, je die week, uh, dan kun je in die secties ook opdrachten plaatsen. En die opdrachten, dat is dan in wezen een pagina in het notitieblok. En die kun je in de opdrachtenfunctie in Teams koppelen. Als je de opdracht in OneNote wilt laten maken, dan klik je eerst op opdrachten. Je klikt op maken. Je kiest voor opdracht. En je vult eigenlijk alle zaken in die je bij een opdracht moet invullen. Belangrijk hier is dan om bij resources toevoegen te kiezen voor het klasnotitieblok. En daar de sectie de pagina te zoeken die je wilt distribueren als opdracht. In dit geval kies ik voor deze opdracht en ik moet nog aangeven in welk stukje van het klasnotitieblok voor de studenten het terechtkomt. In dit geval kies ik voor de sectie opdrachten en ik kies gereed. Op dit moment, wanneer ik ga toewijzen, wordt deze pagina aan alle studenten in dit team toegewezen en krijgen ze hun eigen exemplaar, dat staat hier ook bij, bewerken hun eigen exemplaar, in hun eigen notitieblok. Wanneer ik in het klasnotitieblok dan ga kijken. Dan zul je als je studenten hebt toegevoegd hier de verschillende namen van de studenten zien. En kun je hun notitieblok hier openen. Zij zien alleen hun eigen notitieblok en hun eigen opdrachten. En zo kunnen ze dus ook een soort van portfolio van de verschillende opdrachten opbouwen. Als je, het voordeel van het gebruik van de opdrachtenfunctie in Teams hierbij is dat je in OneNote in de pagina zelf bij het nakijken heel veel zaken kan toevoegen. Je kan hierin tekenen, je kan er een audio opname aan toevoegen als feedback, je kunt erin typen, je kunt zaken arceren. Dus je hebt heel veel manieren om je feedback vorm te geven in het klasnotitieblok. Ten slotte wil ik nog uitleggen hoe je in een klasteam kunt werken in groepjes en groepsopdrachten kunt geven. Wanneer je een online les geeft, kun je verschillende vergaderingen starten in je klas, zodat daar verschillende groepjes in kunnen werken. Allereerst is het dan belangrijk om een groepsleider aan te wijzen, een student die bijvoorbeeld ook zelf de vergadering start, want hoe meer groepjes je maakt, hoe meer studenten je ook nodig hebt om zelf een vergadering te starten. Je kunt er maximaal zelf vier starten, maar zorg dus voor voldoende groepsleiders. Um, de online les waarin je eigenlijk start met de groep, die laat je gewoon doorlopen en die komt in de wachtstand te staan voor iedereen die in een andere vergadering of in, dus in een ander groepje deelneemt. Zelf ben je ook onderdeel. Uh, dat kun je het beste uh, vormgeven door gewoon binnen het klassenteam te werken met kanalen waarin je de groepjes laat vergaderen. En dan kun je zelf, omdat jij ook uh, eigenaar bent van het klassenteam, eenvoudig virtueel rondlopen. En zo zie je wat ieder groepje aan het doen is. Heel belangrijk voordat je de groep uiteen laat gaan in groepjes, is dat je zegt uh, uh, wanneer ze weer precies terug moeten zijn. Uh, en dan kunnen ze eigenlijk de groepsles sluiten en weer uh, deelnemen aan de online les die je gewoon hebt laten doorlopen. Ik zal nu laten zien hoe je deze manier van werken kunt vormgeven binnen een klassenteam met behulp van kanalen. Het werken met groepjes in een online vergadering kun je het beste organiseren door verschillende kanalen voor de verschillende groepjes aan te maken. Een kanaal maak je aan door op de drie stippeltjes te klikken en te kiezen voor kanaal toevoegen. Je ziet dat ik hier al een groep 1 en een groep 2 heb, dus ik maak hier een groep 3. En dan heb je de keuze om daar een standaard kanaal van te maken waarbij iedereen kan deelnemen of een... Uh, een privékanaal waar alleen maar een beperkte groep in deelneemt. Dat is een keuze die je ook, uh, ja, die, die je ook voor de toekomst dan meteen maakt. Je kan denk ik het best een standa standaardkanaal maken zodat je steeds de groepjes kunt wisselen. Uh, tenzij je echt met langdurige projecten werkt dan is een privékanaal hier handiger. Maar ik zou zeggen maak gewoon een standaardkanaal per groepje En dan zie je hier dat ik hier nu drie kanalen heb staan. De een is een privé kanaal um, en de andere twee zijn dus openbare kanalen. Wanneer je dan aan de slag gaat, uh, ga je eerst in het kanaal waarin je normaal de les hebt. ga je een vergadering starten. Dus dit is dan de les waarin iedereen deelneemt. En op het moment dat je uiteen gaat in verschillende groepjes... Dan ga je of zelf naar een kanaal, dus je switcht naar het Teams-overzicht. Je klikt bijvoorbeeld op groep 2 en je kiest hier voor vergaderen. En je klikt op nu deelnemen. En dan heb je in wezen dus al twee verschillende vergaderingen openstaan. Zodra je een nieuwe vergadering start, uh, word je in de wachtstand gezet voor de andere vergadering. Dat zal ik even laten zien. Hier staat de, de, de hoofdles, zeg maar. de vergadering in lessen staat er ook bij. In de wachtstand wil ik hier nu weer deelnemen, dan hoef ik hier alleen maar op hervatten te klikken. En het andere scherm, dat is op dit moment dus de live vergadering waar ik nu in zit. En zo kan ik eigenlijk zelf vier verschillende vergaderingen starten. Je ziet hier ook het symbooltje staan, de vergadering is in deze kanalen gestart. En ik kan bijvoorbeeld ook nu bij groep 3 nog een vergadering starten. Maar dit kun je dus ook een student laten doen. Heel eenvoudig door bovenaan rechts op vergaderen te klikken en nu deelnemen en een vergadering is gestart. Jij kunt switchen tussen deze verschillende vergaderingen. Dus ga naar het hoofdscherm van Teams en kies voor een van de groepjes waarin een, een van de kanalen waarin een vergadering plaatsvindt. Dit is de hoofdles. Dus wil ik nu bij groep 2 gaan kijken, dan klik ik hier op deelnemen en word ik voor de andere vergaderingen in de wachtstand gezet. Tijdens het werken in die groepjes kunnen studenten in een openbaar kanaal heel goed gebruik maken van de notities tab. Als je daarop klikt, dan krijg je een standaard blanco OneNote pagina. Um, en hier kunnen studenten dus hun notities kwijt. En het mooie van deze notities is dat dit eigenlijk een plekje is wat standaard wordt aangemaakt... Binnen het klasnotitieblok. Als ik nu naar algemeen ga en ik klik op het notebook tabblad, dan kan ik hier door te navigeren naar de samenwerkingsruimte, de collaboration space, want daarin worden dit soort uh, secties aangemaakt. Dan zie ik hier dus de notities die door deze groep zijn gemaakt. En dit is ook de plek waar ik na de groepsopdracht weer terug kan komen om te zien... ...wat iedereen hier heeft bijgedragen en dan kun je dus de groepsopdracht ook verder bespreken. Dus het klasnotitieblok is absoluut, heeft absoluut meer waarde op het moment dat je ook in groepen gaat werken. Voor de volledigheid nog even alles op een rijtje. Zorg dat studenten na de instructie de leerstof actief verwerken. Spreid de oefening met die leerstof in de tijd... Gebruik hiervoor de opdrachtenfunctie, het tabblad in Teams. Gebruik ook het klasnotitieblok om je lesinhoud aan te bieden, maar ook om opdrachten in te laten maken. Gebruik kanalen en vergaderingen daarin voor online groepsopdrachten. En zorg dat daarin het notities tabblad wordt gebruikt om de groepsopdrachten in te verwerken.